Hoi, ik ga je laten zien hoe je in het spel van de Red Cobra's een kamer toevoegt. Nou, we kijken even naar het spel, hoe het er nu bij staat. Uh, dus even kijken, volgens mij is er maar één kamer. Dat is kamer uh, Richel. En die uh, zien we altijd. En wat we gaan doen, we gaan een kamer toevoegen. En die kamer gaat uh, Truus heten. Truus is een uh, Hele belangrijke Nederlandse naam. Maar volgens mij moeten we eerst wat dingen schoonmaken. Hier zien we bijvoorbeeld al wat kamersoorten die niet meer bestaan. Dus ik ga eerst alle slaapkamersoorten weghalen die er niet zijn. Dan zorg ik dat dit weer doet. En dan ga ik truus toevoegen. Nou, hop, ik ga hem runnen. En nu komen er allemaal fouten. En uh, voor het lab. Hij zegt van, hey, lab bestaat niet. Nou, dat klopt. Um, dus deze regel betekent dat uh, je dat nog niet kan doen. Dus ik haal hem even weg. Hier hebben we een kamer vandaan. Dat wordt kamer Richel. Uh, blijkbaar ga je ook hier naar kamer Richel. Sterker nog, ik ga gewoon overal lab. Kamersoort ga ik kamer Richel van maken. Dus wat je ook doet... Gaat naar Richel's Kamer. Sterker nog, je begint in Richel's Kamer. Uh, even kijken, dan hebben we hier nog meer dingen. Nou, hier hebben we nog wat oude kamers. Uh, hier. Uh, kamer. Als je deze foutmelding krijgt, dan staat jouw kamer niet in het rijtje hierboven. Die ga ik gewoon weghalen. Test alle kamersoorten. Nou, hier komt dus alleen nog maar Rieshell te staan. Alle Rieshell, zo. Dan hebben we een gest wat is dit nou? Een static assertion failed. In regel 17: Static assert. Nou, hier is het ook een fout. Uh, ik ga hier gewoon van maken. He. Return niks. Is een soort. Uh, bestaat de kamer Richel? Ja, die bestaat. Maar waarom dat niet bestaat, nog geen flauw idee. Ik heb delete hem gewoon. Zo. Mooi. We hebben dus nu maar één kamer. Dat is uh, Richel's kamer. Kijk, hier, kamer 0. Uh, mooi. Dat is tof. Dan gaan we nu de kamer van Truus maken. Nou, ik zie wel dat hier nog in het project. Stand. Zie ik hier nog wel kamer, garage en kamerhal? Die ga ik gewoon deleten. Ik hem runnen, dan doet hij het waarschijnlijk gewoon nog steeds. Run, dan doet hij het gewoon nog steeds. En ik ga eventjes kijken in de folder van het spel: hij zit in GitLabs, Red Cobra, of ik nog andere schermen zie. Ja, ik zie hier kamer, garage, kamer Jasper. Yes, ik zie hier allemaal kamers nog. En die ga ik allemaal weghalen. Kamer leeg, weg. Kamer leeg, weg. Mees. Oliver Portals, Quinn. Kamer Richel. die is belangrijk. Kamer rohan, kan weg. Senior oude. slaapkamer, Pam kan weg. Kamer test, Flauwde kan weg. Kamer Soort, die is heel belangrijk. Kamer Richel ook. Keuken kan weg. Oké, okay, kan weg. Uh, we moeten er meer weg? Test kan weg. Volgens mij hebben we nu wel alle kamers gehad. Volgens mij zijn ze nu netjes. Wat joonst is geen flauw idee. Dat kan weg. Hier hebben we een plaatje. Ah, Dat zijn alle kamers. Dat laten we staan. En volgens mij wat is Bruno 2.0. Dat kan weg. Nou, we hebben nu volgens mij alles wel schoon gemaakt. Ik doe nu even bij beeld. Uh, beeld clean all. Dan doe ik beeld run qmake. En dan run ik hem weer. En dan zie ik dat die kamer Quinn niet kan vinden. Heel goed. Run ik hem weer. Kamer Rowan, C niet. Het bestaat allemaal niet meer. Mooi. Dus ik haal gewoon weer alles weg. Wat niet bestaat. Hier zegt hij iets. Nou, dat is niet zo heel erg. En volgens mij... Ja, mooi. Hij doet het. We hebben dus nu één kamer. Dat is Richels kamer. Mooi, dit ga ik inchecken, want um, hij doet het nog steeds en hij is opgeschoond. Nou, dit is de GitLab van de Red Cobra's. git add min min commit min m. Alle kamers die niet gebruikt, gebruikt worden, gedelete. Bam, git push. En ik weet dat hij doet, dus uh, iedereen is blij dat ik dit opruim. Volgende stap, we gaan kamer truus maken. Nou, dan gaan we even kijken naar wat, nou, wat is nou een belangrijk scherm. We gaan naar Main. En daar is een hoofdscherm, met F2 kun je daarin. En in hoofdscherm.cpp, je met F4 kun je veranderen tussen cpp en header file. En header file staat, staat een beetje de inhoudsopgave, wat dingen doen. En in cpp, daar gebeurt het echte werk. Um, even kijken, wat we gaan doen is um, we kijken even kijken hoe, waar, waar het woord Richel staat met ctrl shift f kun je zoeken op Richel nou, dan zien we dus dat er uh, dat Richel op meerdere plekken staat dus hier, nou daar zullen kamer truus toe moeten voegen hier zullen we iets mee moeten doen hier, hier, nou dat is kamer Richel zelf dat is niet zo spannend, kamer soort nou, ik denk dat we Daarmee wel genoeg te doen hebben. Het eerste wat ik ga doen. Is ik ga bovenaan beginnen. Redcobra.pro. Uh, daar staat kamer Richel. Ik voeg kamer Truus toe. Truus. En je ziet dat ik dit op alfabet doe. Want uh, ja, dat vind ik fijn. Uh, op alfabet. Ik bedoel, waarom zou je het een rotzooi maken? En dan moet kamer Truus ook hier. Vergeet niet deze dingen. Dat betekent dat hij verder gaat. Hoofdscherm. Kamer Richel. Kamer Truus. Mooi. Dat is gedaan. Hoofdscherm. Ik kan hem nu runnen. Maar je zult zien dat hij nu een fout geeft. Kijk maar. Hij zegt. Hey Richel. Ik kan Kamer Truus niet vinden. Nou. Weet je. wat? gaan we die gewoon even maken. Dan hebben we dat ook gedaan. Ik ga naar het bestand. Naar de folder toe. Van Red Cobra. En ik kopieer. Kamer Richel. Nou, Kamer Die noem ik. Kamer Truus.cpp Kamer .h, Die noem ik Kamer Truus.h En Kamer .ui, Die noem ik. Oh, nee, die moet ik kopiëren. Die kopieer ik naar Kamer Truus.ui Heb ik dat goed gedaan? Kamer Truus. Ja, hier zijn de drie dingen van Trus. Dus ik naar de game toe gaan. En nu, zegt hij, nu geeft hij een andere fout. Ik doe eventjes Run Q Make. Om zeker te zijn dat hij alles kan vinden. Ik doe Clean All. Want dan, uh, dan weet ik zeker dat hij goede dingen doet. En hij zegt fouten. Oh nee, dat is verschrikkelijk. Nou, dat is niet verschrikkelijk. Dat is logisch dat hij dat doet. Ik klik met Alt F4. Zegt hij, zegt hij dingen. Dat er in kamertruus.h iets slechts is. Nou, sowieso is, heb ik hier een fout gemaakt. Want de Acula, deze streep die moet alleen die moet overal staan behalve op het eind. Dus ik denk dat dat de fout is. Als ik hem nu run, doet hij het misschien wel goed. Nou, dat is nog steeds niet zo. Met Alt, F, met Alt 4 kan ik de fout zien. Hij zegt uh, het is met de user interface. Oh, dit is kamertruus.ui natuurlijk. Dom van mij. En nu doet hij misschien wel wat zinnigs. Ja, want bij de forums moeten .ui bestanden staan. UI betekent User Interface. Uh, dus dat, datgene wat de speler ziet, waarmee de speler um, um, je, uh, je mee, mee, um, je mee samenwerkt min of meer. Oké, okay. uh, nou krijgen we allemaal rare fouten. Hij zegt, hey Richel, multiple definition of Kamer Richel. Hij zegt hier Kamer trus. Er zit een error in. Kamer trus. Hij zegt in Kamer trus. hey, uh, Kamer Richel. Ga je nog een keer bepalen. Nou, dan heeft hij helemaal gelijk. Want ik heb Kamer trus. Heb ik gewoon gekopieerd van Kamer Richel. En je ziet dat Kamer trus het bestand, Kamertruus.h. Daar staat overal Richel in. Nou, wat ik ga doen, ik ga gewoon alle Richels vervangen door trussen. Nou, dan met Ctrl F kun je find maar ook replace doen ik doe wel k-sensitive dus dat hij wel naar hoofdletters kijkt en ik maak daar truus van replace all. nou dan zien we dat hier uh, we zien hier ook richel in dikke letters die ga ik ook even vervangen door truus in dikke letters mooi nou nu is kamertruus dus heel erg truuserig geworden dan ga ik even naar kamertruus.cpp met f4 kun je dat doen nou, hier ga ik ook Richel vervangen door Truus. Replace all. Mooi, dat ziet er goed uit. Ik idee wat het doet. En we gaan ook eventjes naar kamer Truus zelf toe. En hier zie je het woord kamer Richel. Je moet echt met het handje dingen doen. Ik druk op F2 en dan kan ik het veranderen. Ik noem hier kamer Truus. Zo. Ik hoop dat kamer Truus nu af is. Ik weet het niet zeker. Ik ga gewoon weer runnen. En dan zullen we het wel zien. Ik doe, um, dit is, omdat ik nogal veel dingen heb gedaan. Doe ik nu wel eventjes. Um, clean all. Runcue make. Ik sluit even alle dingen. Met ctrl-w kun je dingen sluiten. En ik druk nu run. Dan ga ze eens even kijken wat er gebeurt. Dus ik ga nu. Je ziet hier De kamer refill heeft hij gecompiled. De kamer sort heeft hij gecompiled. De kamer truce is hem gelukt. Voorwerp is gelukt. Oké, okay, nu zegt hij hier dingen. Hij zegt... Truus is not a member of kamer. Met Alt F1 kun je de error zien. Ik klik daarop En hij zegt, hey Richel. Truus is helemaal geen kamersoort. Nou, dat klopt, want Truus hebben we nog niet toegevoegd aan kamersoort. Als ik op F2 druk, dan zie ik hier alle kamersoorten. Nou, alleen Richel heeft nog een kamersoort, maar Truus komt daar nu bij. Nou druk ik weer op Run. En zo eens even kijken wat hij nog meer gaat zeggen. Hij zegt, hey, Richel, truus zit hier niet in. Nou, dat klopt. Hier is een functie die heet als woord. Die een kamersoort naar een woord verandert. Nou, dat gaan we... Deze regel copy-paste gewoon. Richel wordt truus. Richel wordt truus. Nou, aanweerunnen. Kijken wat hij nu zegt. Ja, dus door al die fouten... Helpt de compiler en de linker. Mij om te vertellen wat ik moet doen. Nou het is me gelukt. Ik heb nu kamer Truus. Kamer Richel. Nou dat lijkt nog een beetje uh, gek. Want um, ze zijn er al bij hetzelfde. Dus wat ik ga doen. Ik ga kamer Truus. Dat is dit. Ga ik veranderen. Kamer Truus heeft bijvoorbeeld. Een, uh, deze spiegel. Die hangt bij Truus op een andere plek. Namelijk. Waar uh, zullen we de Truus haar, haar spiegel laten hangen? Daar naast de deur. En ik maak hem ook kleiner. Oh, dat kan dus niet. Nou, truus die heeft de... Even kijken, nou laat die spiegel gewoon weer terugzetten. Wat heeft Truus anders? Dat zijn goede vragen om te bedenken. Ik ga gewoon een plaatje erbij toevoegen. Dat we weten echt dat dit Truus haar kamer is. Label. Dan hier naar rechtsonder... Bixmap kiezen. Choose resource. Dan vinden we hier alle plaatjes. En wij zetten daar... Kijk, Rainbow Dash, mijn favoriete My dat Pony, zetten we in. En dan weten we dat als we Rainbow Dash zien, dan zijn we in de kamer van Truus. Nou, waar staat Rainbow Dash? Rainbow Dash kan vliegen. Dus die zet ik wat hoger neer in de kamer. Want ja, ik, ik neem aan of zij kan vliegen. Het is een, het is een meisje, zo. Nou, dus ik heb nu Rainbow Dash in de kamer van Truus. Je ziet hier, kamer Truus, je ziet hier, kamer Truus. Dus als ik hem nu run, dan is de kamer van Truus anders. Dus ik ga nu eh, omhoog. Nou, dat doet hij dus niet, hè. Wat ik ga doen, want altijd als je dit soort rare dingen doet met graphics, dan raak je wel eens in de waard. Dus ik doe nu Clean All. Run QMake. Ik run hem nu nog een keer. Dus even kijken of je nu wel Rainbow Dash netjes neerzet. Nou, dat duurt even, want dan moet je hier allemaal weer overnieuw uh, compilen. Uh, is nu met een mock van Richard, nu met een mock van Truus. De mock is iets, iets anders, ja, dat leg ik ooit wel een keer uit. Truus, Richard, dat nou, zit er nog niet tussen. Dus ik weet niet goed wat hier misgaat. Uh, ja, wat we gaan doen, is heel lomp. We gaan naar het Cobra toe. We gaan een folder omhoog. En daar staat een map. gaat Cobra Desktop Debug. Die kan iets anders heten op jouw computer. Maar daarin bepaalt hij wat de kamers zijn. Ik delete dat. Want dat zijn toch maar dingen. Die, die hij uh, tijdelijk aanmaakt. Dus ik heb hem gedelete. Nou weet ik zeker dat hij alles weer overnieuw moet gaan maken. En nu zal hij wel Rainbow Dash. In de kamer van Truset zetten. Dan kan ik even spieken of ik rainbow dash misschien toevallig onzichtbaar heb gemaakt dat zou natuurlijk kunnen nee, maar dat denk ik eigenlijk niet ik denk hmm, ik kan rainbow dash dus niet tevoorschijn toveren hmm, dat is mysterieus hoe doet een mens dit repareren ik ga uh, send to bring to front doen misschien dat ze onder het plaatje zat, dan vind ik hem nog een keer het kan best zijn dat... Nou, dat, is, dat gaat niet goed in de Kamer van Truus. Wat gaan we doen in de Kamer van Truus? Ik ga het schilderij iets naar... Ik uh, het schilderij staat daar. Ik ga het schilderij iets lager hangen. Zo. Dan run ik het weer. Even kijken of we nu wel een verschil kunnen zien. Want dit is de Kamer van Truus. Kamer van Hichel. Nou, je ziet dus geen verschil. Hm... Ah, ik snap wel hoe dat komt. Dat heeft ermee te maken dat in het hoofdscherm dat hij alle kamers moet kennen. Ja, als we, wij waren al bezig met het zoeken op Richel, en hier in het projectbestand hebben we Richel toegevoegd. En we hebben in de kamer Soort Trusel toegevoegd, maar in het hoofdscherm nog niet. Nou, nu gaan we zoeken op alle reshells. Dat zijn er vier. En ik ga kijken hoe, dat ik, hoe vaak ik Trus toe ga voegen. Want um, truus die komt misschien. Nou, misschien moet ik nu vier keer iets doen met truus, maar misschien ook niet. Nou, bovenaan, hekje include kamer reshell. Daar gaan we gewoon truus toevoegen. Want daarin zeggen we tegen C dat hij de kamer van truus moet leren kennen. Nou, dit, is al de, dit is de beginkamer. Nou, dat laten we gewoon Richels kamer zijn. Maar hier moet ook kamer-trus toegevoegd worden. Kamer Truus. En volgens mij is dit de beginkamer. Dus als ik hem nu run. Nou, laat hij ook echt kamer-trus. Laten we eens even kijken. En daar hebben we hem. Samen met Rainbow Dash. Nou, dus op deze manier heb ik kamer-trus toegevoegd als laatste wil ik nog even doen dat want ik doe nu wel met de cheat mode een beetje spelen tussen de kamers maar wat ik wil gaan doen is dat als je op de deur klikt of op de, volgens mij als je op de deur klikt ga je naar de andere kamer ik wil doen dat als je in kamer reshell bent en je klikt op de deur dan ga je naar de trusa kamer dat gaan we eens even doen we gaan naar kamer reshell toe en we gaan kijken als wat er hier gebeurt. We hebben we vergef, hebben we laser. We hebben een machine. Als hij bekijkt is, als hij pak is. Ah, hier. Als. Oh, dat moeten we even netjes doen. Hier staat de deur. Hier staat: als er op de deur geklikt wordt, doe dan alles tussen deze accolades. De accolades zijn niet heel netjes gedaan. Ik zal het even netjes maken. Zo, tap. Zo, en dan netjes. Net zo. En dan tussen de f's ook. Ik hey, kijk gewoon naar de accolades En als het niet netjes is, dan doe, ik een, dan doe ik een tap. Mooi. Dus als we op de deur klikken. Als we bekijken, dan laat hij een tekst zien. Dat is niet zo spannend. Maar als we de deur pakken, dan gaan we... Dan laten we de tekst mooi uh, dan laten we de tekst zien dat het je gelukt is. Maar nu gaan we niet naar de kamer van Richel, maar naar de kamer van Truus. Als het goed is, als ik nu run en ik ga naar de kamer van Richel toe. En ik klik op de deur, dan ga ik naar de kamer van Truus. Nou, dit is de kamer van Richel. Ik klik op de deur. Dit is bekijken, dus hij zegt nog dingen. Uh, ik doe nu pak in de kamer van Richel. Tak, ik ben in de kamer van Truus. Ik hoop dat dit heel duidelijk was. Natuurlijk ga ik de code nog committen. git status git admin min order. slash git commit min m kamertruis toegevoegd, gevoegd git push. En dan was dit het eind van de video. Oké, okay, ik hoop dat het nuttig was en veel succes met het maken van jouw eigen kamers. Oké, okay, hou doen.